Hoi, mijn naam is Merel. Ik ben 18 jaar en ik stuur International Hospitality Management hier in Leeuwarden. En ik zou het heel leuk vinden Leeuwarden te vertegenwoordigen. Ik hou van lekker gek doen, vaak uitgaan en ik ben dus altijd aanspreekbaar, ook in de avonduurtjes.